De makkelijkste manier om je browser te legen binnen macOS Safari is door je cachet te legen. Standaard is in de menubalk de optie ontwikkel uitgeschakeld. Laten we die als eerste toevoegen. Dat doe je door op Safari te klikken, de voorkeuren te openen, naar het tabblad geavanceerd te gaan en de laatste optie door ontwikkelmenu in menubalk in te schakelen en vervolgens op ontwikkel leeg cachets te klikken. Op dit moment heb je de browser data gewist. Dus niet je cookies en niet je geschiedenis, maar wel alle data. En zoals ervaar je nu dus een nieuwe versie van je website laden.